Ik ben Arnoud Langeveld, uh, sinds 2017 orthopedisch chirurg in het HGH ziekenhuis. Sinds 2012 uh, klaar met mijn opleiding als orthopedisch chirurg. Het ding die ik leuk vind zijn eigenlijk uh, heupproblemen, knieproblemen, uh, schouderproblemen en ook eigenlijk de botbreuken. Uh, voor mijn uh, werk hier heb ik eerst twee jaar nog in Australië gewerkt in uh, Alfred Hospital in Melbourne. Groot trauma centrum waar we met name veel botbreuken behandelden. Na die tijd heb ik me verder gespecialiseerd in heupaandoeningen en knieletsels, dat was in Alkmaar. Ik geniet van mijn werk in het Haga. We hebben hele uitdagende problemen die ik met, met mooie middelen weet op te lossen. En verder werk ik in een, in een goed team met ook andere orthopeden die op andere gebieden heel sterk zijn. Dus als ik er zelf niet uitkom kan ik altijd weer om hun hulp vragen. Mijn passie ligt toch bij de, bij de, bij de ingewikkelde problemen. Uh, en daar mooie oplossingen voor te vinden.